Nee, no, nee, no, stop. Oh shit, oh shit. <laughs> Alle mensen, leuk dat te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD voor een morgen en vandaag ga ik een pad met deze ambu. Uh, dat is de Crafter Ambulance. Er zit ook luchthoren op en alles. Uh, hij is natuurlijk van Edo en van EnoMods. Uh, en de skin die erop staat is gemaakt van RPR underscore Luke. Meen ik. Of Luke underscore RPR. In ieder geval uh, linkje naar zijn Instagram in de beschrijving. Super tof voor Luke en uh, of super tof dat je die hebt gemaakt. En bedankt daarvoor. ga de eerste melding voor een persoon niet aanspreekbaar. Wat ik al zei, er zit dus een luchthoren op, dus die gaan we zeker vandaag gebruiken. Um, maar eerst gaan jullie nog even de voertuigcontrole zien, die ik zojuist al heb opgenomen. Uh, anders zijn we die natuurlijk weer vergeten en dat moeten we niet hebben. Dus die zien we eerst en dan daarna gaan we meteen door naar een um, persoon niet aanspreekbaar. Hopelijk nou, is het video, de video met de uh, weet het wel, gelukt met de voertuigcontrole, want soms wil dat nog wel eens niet lukken. Het is in ieder geval druk, dus uh, we gaan zien of we veilig door het verkeer kunnen komen. Dat was de luchthoren. Is zeer druk. Maar het verkeer werkt goed mee. Nou, nee, dankje. Denkt hij, geloof ik. Ah, trouwens nieuwe uniformen, hè. Die hadden jullie nog niet gezien. En ik ben alleen vandaag. Waarom? Omdat ik kan. Uh, hoi, ja, oké, okay, ik ga wel kijken. Ze zijn niet aan het trainen. Meer, hè? Of ze kunnen niet, en snappen niet dat ze moeten reanimeren of er is geen reanimatie. We gaan uit van de tweede. Ja, hij is wel dik hè, die crafter. En die uniformen van ook echt vet hoor. Dus die zijn van Daan, heb ik die gekregen. Hij heet Daan op Discord. Nogmaals, ik weet dus niet of hij... Uh... Uh, momenten. Dat maar goed hè. Um... Wacht even, euh... Ik weet niet of hij een andere naam heeft, Daan, even kijken, euh... dat is een vrouw, vrouwgedrage meneer. 42, een beetje blauwig van kleur, kort van ademig, pijn op de borst, koud zweet, voedselallergie, euh, bekend met hoge bloeddruk, heeft in het verleden een hartinfarct gehad en ze is gevonden op straat. Deze symptomen allemaal kunnen ook wel weer een hartinfarct zijn. We kunnen natuurlijk geen ECG'tje draaien, dat is een elektrocardiogram, oftewel een filmpje van het hart. Dat kunnen we dus niet doen. De zuurstof in principe was heel heel heel heel klein beetje te laag. Dus we gaan wat zuurstoftoediening geven. Hypertensie, dus te hoge bloeddruk, was in dit geval niet aanwezig. Dus daar gaan we ook niks voor geven. En uh, dan gaan we toch maar, ondanks tot het, uh, het leven zeg maar, die was geloof ik 84. Nou dat is best hoog, voor, ik heb ook al mensen met 10 of zo uh, in deze mod gehad. Dat is best hoog, maar we gaan toch maar met spoed naar het ziekenhuis. Uh, puur omdat het mogelijk dus een hartinfarct is, laten we daar even vanuit gaan. En dan moeten ze zo snel mogelijk worden verholpen. Het leven is 83, hartslag 86, bloeddruk 120 over 85, mooi afgerond dan. Of ja, heb ik even afgerond en dat is een heel mooi bloeddruk. Dus we gaan uh, richting het ziekenhuis. En die ligt hier achter Sint Fiacre Hospital, blijkbaar. Nou, dan gaan we niet met spoed. Of ja, laten we blauw even aanstaan aan als we oversteken. En dan uh, laten we het daarbij. Aankomt ziekenhuis. En doe je deur dicht. Zo. Ik heb vandaag eens geen collega gepakt. Beste mevrouw. Iu, iu, iu, iu, iu. Waarom niet? Uh, ik weet niet of ik dat nou net al had gezegd. Nee, daar had ik uh, gewoon even geen zin in. Want dan krijg ik de collega's wel weer uh, de oude pakjes. Misschien moet ik eens vragen. Of uh, Daan misschien ook de pakjes kan maken voor de huidige ambu-uniformen. Of een iemand anders die, die skins maakt. We gaan nu naar een reanimatie. Nee, nee, nee, stop. Oh shit, oh shit. Oh, ik zag het gebeuren. Maar ik <laughs> kan niet verwachten dat hij me daadwerkelijk ging aanrijden. Meestal gaat het altijd om een klein schrammetje of gaat het net goed. Maar mijn stuur vond het niet zo leuk. Reanimatie telt natuurlijk elke seconde en het zou fijn zijn als omstanders of politie of brandweer al zijn begonnen. Uh, maar anders zijn wij ook super snel daar. Zoals jullie merken, scheuren we door het verkeer. Ik vergeet alleen mijn knippenlichten. Daar komt de politie. Altijd netjes afremmen af op elk kruispunt, dat is wel de bedoeling. Zelfs tot 20 km per uur terug. Maar ook dat, maar nee wacht. Uh, hoe moet ik zeggen? Maar dat doe ik dan wel niet. Uh, dat gaat me echt te ver. Dat vind ik echt te langzaam, dat heb ik al een paar keer gezegd. Dat ik best realistisch probeer te rijden en waarschijnlijk als ik het zelf ook wel realistisch rij. Maar um, verder. Uh, die 20 km per uur uh, richting of op een kruispunt uh, aantikken, dat doe ik dan maar niet. Oké, okay, dan zou ik nu nog twee keer zullen of uh, nog de helft van de sneller waar ik naartoe moet rijden en ja, dan sta ik bijna stil van mijn gevoel. Yes, we zijn de reanimatie gestart. Hoi, oh, let me take over. Ja, meneer, ik, ik, het zou wel leuk zijn als er iemand naar je toe komt en dan ook iets zegt. Maar misschien moet ik ook wel op een knop drukken of zo daarvoor. Maar ja, tot nu toe ben ik daar nog niet echt helemaal achter. Sticky wiels trouwens, hè, tot die wielen ze blijven staan. Leuke, uh, leuke toevoeging. Ja deze is dood inderdaad. Opladen AED. Rijnwater succesvol. Shockloze meenemen naar het ziekenhuis. En dan gaan we. Wat is hier los waardoor iedereen stilstaat? Je kunt beter even blauw uitzetten en dan uh, het verkeer rustig in de weg laten gaan. En dan wel aanzetten op het moment dat je je plekje hebt gevonden. Anders sluit, het, sluit de file zich alsnog aan en dan sta je weer vast. Handige tip die ik al een paar keer heb gegeven. Ik heb vandaag al meerdere dingen gezegd die ik al een paar keer heb gezegd. Want dat besef ik wel. Maar ja. Nee. Ho ho ho. Dat gaan we niet nog een keer doen. Hè? Um, ja. Dat weet ik ook wel. Maar er zijn natuurlijk altijd andere of nieuwe kijkers. Zo. Aankomst ziekenhuis. Met patiënt. En dan. Laatste melding nemen we dan nog aan en dan gaan wij de video afsluiten. Waarom zo kort zullen jullie misschien denken? Misschien is hij alsnog lang hoor de video. Maar dat komt omdat ik natuurlijk fulltime werk nu. En uh, in de zomer, want ik heb geen vakantie, jullie lekker wel. Oh ja heerlijk jongens, ik niet. Ik heb vandaag mijn vrije dag. Ik mag morgen en overmorgen en de dag daarna en de dag daarna en de dag daarna, en de dag daarna geloof ik weer allemaal uh, ochtenddiensten, avonddiensten, nachtdiensten, noem maar op. Um, dus ik neem deze video dan ook echt gewoon op dinsdag 29. Of, nou nee, dinsdag 30 juli op. Terwijl eigenlijk vandaag, dus ook dinsdag, een video online zou moeten komen. Ik heb besloten om dit op te nemen. Want het is nu kwart over 1. Om hem, ja misschien op dinsdag om half 3 dan. Maar ja, dan zien jullie dus vandaag vanmiddag zo meteen om half drie Of nu eigenlijk voor jullie. Uh, en anders gewoon op woensdag. Misschien doe ik hem toch maar dinsdag doen. Dus vandaag voor jullie zo meteen. Uh, nou, ik zeg het zo meteen maar voor jullie nu gewoon. Jee, leuk. Um, maar voor de rest heb ik dan ook daarna weer geen video's meer klaarstaan voor de komende dagen en weken. Dus uh, het, uh, het is niet de ideale zomer zoals de vorige zomer waar ik gewoon uh, op begin van de zomer eigenlijk al de hele reeks video's klaar had staan. Maar ja, soms moet het hè, werken bedoel ik dan. Wederom persoon niet aanspreekbaar. Het zijn het dus meldingen die goed... Uh, die goed gaan. Hoi Goeiedag meneer Wat is er aan de hand Ja, er is wel iets aan de hand Want zijn leven is 47 En nogmaals, hè, dat heb ik ook nog een paar keer gezegd Maar ik ga er dan van altijd uit dat 100% het maximaal is en een 47 redelijk laag um. oh, oh, oh. Uh, even kijken man 30 jaar een beetje kort van adem of een beetje blauw van kleur in verband met zuurste waarschijnlijk kort van adem pijn op de borst koud zweet voedselallergie astma is bekend met hypotensie lage bloeddruk dus in dit geval hyper is, is te veel te laag um. Hij, uh, kreeg, hij heeft uh, niet zo'n goed nieuws gekregen. Daarna is hij waarschijnlijk gaan liggen. Wat dat betekent. En heeft hij uh, pijn op de borst gekregen. Dus het zal vooral stress zijn. Um, ja, dus we gaan wel medicatie geven. Ik moet nog eens even kijken naar de zuurstof. Maar misschien hoeft hij dan niet. Ja, nee. We gaan hem toch maar meenemen zonder spoed. Natuurlijk, de, de stress verklaart het wel een beetje. Zo te zien en dan wat zuurstof geven ter ondersteuning dan maar en dan gaan we daarna naar het ziekenhuis waar we net vandaan kwamen uh, ja let's go bedankt de omstanders yo, yo, yo, yo. Ja, en zo kwam ook vandaag het nieuws dat een van de Volvo XC90 ambulances, van de twee die er zijn, de sloten is gereden. En die foto komt nu in beeld. En dat is zonde. De collega's maken het goed. Ja, collega's. Ja, het zijn vandaag collega's van mij. Die maken het goed. En um, er zat geen patiënten. En wat ik zelf nog begreep, zou die gemaakt kunnen worden dus is hij niet afgeschreven dat is altijd fijn en dat is hopelijk ook een service die je van volvo krijgt dan bedoel ik eerder van niet tot volvo de hele gaat maken want dat is nilsson die dat opbouwt en zo maar eerder tot volvo toch wel misschien na een boom nog te redden valt sneller dan misschien een uh, wat is een slecht merk ah, ik uh, wat is een goedkoop merk? Laat maar zitten, ik weet geen namen, maar in ieder geval, er is natuurlijk wel een verschil tussen een Volvo en een goedkope Kia. Ik zeg maar iets. Um, dus misschien dat die Volvo sneller uh, en beter te maken valt dan zo'n goedkoop Kiaatje. Maar goed, dat weet ik eigenlijk niet. Maar hij was dus wel nog te maken en hopelijk uh, dat ze dat ook dan gaan doen. Maar dat las ik dus wel. Want het zijn in principe mooie dingen, ze zijn alleen wat te klein maar ze waren nog steeds de proef aan het draaien en het is natuurlijk aan hun of zij daarmee uh, verder willen in de toekomst of niet, maar het zijn geloof ik wel dure uh, auto's zo uh, so, aankomt ziekenhuis en ik ga jullie bedanken voor het kijken, ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video de skin weet ik niet of die gereleased wordt um, de crafter is al gereleased maar er komt nog een crafter 2.0 dus daar uh, kunnen jullie uh, met geduld op wachten en ik, ja ik neem aan dat hij trouwens komt. Uh, ook bedankt voor de kraften, maar natuurlijk ook animals. Samen hebben ze deze kraft gemaakt. En uh, tot de volgende video, doei.